Hallo iedereen, vandaag laat ik jullie zien hoe jullie bruiloftkaarten maken met pub-up rings. Kies eerst een trouwring. Traceer de ring. Maak het helemaal geel. Zoom in om te controleren of het goed wordt getraceerd. Kleur de ring in. Kies de naam. gebruik een mooi lettertype. Ik gebruik lavanderia. Degroepeer de naam. Zet de hoofdletter dichter tegen de naam aan. Groep de naam. Maak een schaduw om de naam. Pas de schaduw toe. Degroepeer de naam. Smelt de naam nu samen. Zet de naam in de ring. Smelt de naam met de ring samen. Zo moet het eruit zien naar het samensmelten. Vul het met kleur. De volgende ring. Traceer de ring. Maak het groter. Meet de maat van de ring bij de andere ring. Kies een naam. Verander het lettertype. Maak een schaduw om de naam. Pas de schaduw toe. Smelt de naam samen. De naam. Gebruik de gum om het puntje vast aan de naam te maken. Zet de naam in de ring. Snijd de stukken die elkaar kruisen. Probeer alles. Verwijder de overbodige stukjes. Zorg dat je onder de ring een stukje weghaalt zodat je het kunt vallen. Dat is één ring die in het spiegelbeeld moet staan. Nu zijn we klaar om de kaart te maken. Maak een vierkant met de afmetingen van de kaart. Houd de ringen dicht bij elkaar op de kaart en verwijder de kaart als je gaat snijden. Dit zijn mijn instellingen plus het dubbel snijden. Vouw nu de ring richting de andere ring. Ik gebruik tape om de ringen tegen elkaar aan te plakken. Voor hulp op Facebook wordt lid van deze groep. Bedankt voor het kijken naar deze video.